Vandaag zie je heel wat e-steps door het verkeer zoeven. Testaankoop wilde weten of die dingen ook echt betrouwbaar zijn en veilig voor de consument. Wij hebben ze in het labo helemaal onderzocht en we zijn ook gaan kijken wat het betekent om met zo'n step door het gewone verkeer te rijden. Nee, ik verkies het uh, ieder moment boven een fiets. Wij hebben er op kantoor één voor verschillende collega's. En het is uh, vechten uh, tussen aanhalingstekens voor wie je mag gebruiken. Dus, uh, nee. Qua mobiliteitsoplossing is dat zeker interessant. De elektriciteit is altijd uh, vrij duurzaam. We zien nu de opkomst van elektrische wagens. Dus waarom dan niet een elektrische stub, Zeker en vast. In het praktijk hier heb ik pourquoi pas? dat doit quand même moet wel pour zijn om te circuleren in het centrum. Maar weer met een model zoals de bongo, waarin we zich nog steeds meer veilig vinden. Ik wist dat niet, het was niet resistent aan de eeuw. Dus het heeft eigenlijk al minder intérêt in een centrum. Het is om te plaatsen in het hele dag. We leven in België, dus de intemperies zijn we vaak. Ik voel me per stap in de stad behoorlijk veilig, toch op de meeste plaatsen, als er duidelijke fietspaden zijn. Als het echt tussen het verkeer door slalomen is, is dat wat euh, moeilijker. Ik zeg dat ik niet super aan mijn aise op alles wat. Het is zoals skateboards, zelfs trottinetten in het super aan mijn aise. Ons onderzoek toont aan dat er heel veel kwaliteitsverschil is tussen de verschillende modellen. Geen enkele e-step die we testen kan het Belgische regenweer aan. De kans dat je met een miskoop naar huis komt is dus heel groot. Check onze resultaten online voor het volledige overzicht.